Ja, we staan hier bij het Eemskanaal. Dit water gebruiken wij voor deze zuigersinstallatie. Hier maken we industriewater. En het industriewater wordt we vervolgens weer gebruikt in de Eemzage als proces- en koelwater. We moeten zuinig zijn op ons drinkwater. We zien ook dat het drinkwaterverbruik in Nederland toeneemt. En tegelijkertijd ook dat de bronnen waar we het uit moeten halen om drinkwater te maken beperkt zijn. De oplossing is om met ander water. Zoals water uit het Eemskanaal, om daar bedrijfsindustrie van te maken. En dat dan gaan gebruiken voor de industrie voor koelen en processen. Ons datacentrum in Eemshaven gebruikt water om de service te koelen. En dat is belangrijk, want daardoor gebruiken we minder energie. Maar om nog duurzamer te ondernemen, hebben we nu ruim 45 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe transportleiding. Hierdoor kan Google, maar ook andere bedrijven uit de regio nu gebruik maken van industriewater uit oppervlaktewater. En dat betekent ook minder gebruik van drinkwater. We staan hier in het hart van de industriewaterzuilen. Het water is een beetje bruin van kleur en nou, die willen we eruit hebben. En dat gebeurt door een stofje toe te voegen aan het begin van deze hal, ijzer. En die maakt van de bruine kleur een groter deeltje dat deeltje is zwaar genoeg om in deze bak te bezinken. Het gaat door de dus waterkracht naar beneden en het schone water blijft aan de bovenkant. En dat schone water gaat naar de volgende stap, die achter hier ligt. Daar wordt het gefiltreerd. Het bezonken materiaal wat ik net noemde, die bruine kleur, dat wordt slip genoemd. En dat slip dat is een reststof van deze zuivering die we bij het waterschap wat hiernaast zit... ...naartoe kunnen transporteren en daar wordt dan uh, onder andere biogas van gemaakt. Een ander voordeel is, het is een rioolwaterzuivering die produceert gezuiverd afvalwater. En dat kan ook in de toekomst een bron zijn die wij in deze zuivering gebruiken... ...om industriewater te maken voor de Eemshaven. En zo maken we een mooie circulaire uh, kringloop.